Mijn naam is Sander Spruit. Ik ben orthopedisch chirurg sinds 2006. In de eerste jaren van mijn carrière heb ik gewerkt in de Maartenskliniek. En daar heb ik mij verder gespecialiseerd in de knieschirurgie. En sinds 2017 ben ik werkzaam in het Haga ziekenhuis en ik opereer ook in Zoetermeer. Binnen de knieschirurgie behandel ik mensen met aandoeningen variërend van sporters met meniscusproblemen tot aan mensen met slijtage, met een knieprothese... En eh, ik heb mij in de kniechirurgie extra gespecialiseerd in kniesparende chirurgie, waarbij slechts een deel van de knie vervangen wordt of waarbij je door middel van een standcorrectie eh, mensen toch weer een pijnloos gewricht kan geven. Het mooie van mijn vak vind ik dat je mensen die veel pijn hebben en slechter benen zijn weer kan helpen aan een leven met betrekkelijk weinig pijn en hun onafhankelijkheid weer terug kan geven.